Meneer spreekt de politie, laat de wapen vallen. Heeft ze een mes vast? Ja hoe? die is zeker een mes vast. Goedendag, we gaan even tot je blijft staan. Leidend. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPDV en morgen. En vandaag ga ik op pad met de motor. Uh, de nieuwe politiemotor, namelijk de Yamaha. Ja, dat staat erop, even spieken. Ja, maar... Uh, waarom kan hij nou niet meer lopen? Ja, maar... Nog wat? <laughs> ik heb het geweten. Hier staat hij duidelijk, geloof ik. Ja, Tracer, Tracer, geloof ik. Uh, in ieder geval, uh, dit is een nieuwe lichte motor van de Nederlandse politie. Ze hadden eerst altijd die BMW's. Ja, dat is nu uh, de ja, ja, ja, dit ding. In ieder geval gemaakt door het team. MH, we haast naar hun. Zoals altijd. Uh, en nu even een foto en beeld hoe die er in het echt uitziet. Dus ik denk dat jullie wel kunnen stellen dat die uh, redelijk uh, goed lijkt. Nou, een, een dingetje is dat ik geen gas geef. Uh, heb ik de mod nou uitgezet? Zo, en uh, er kwam een uh, dikke Prio 1 melding binnen, elke collega vertrok met spoed, dus opeens staat hier helemaal niks meer. Of crash je mijn game? Nou, ik weet het niet meer. Wat ik wel weet, is dat ik uh, ook wel aan de ene kant goed nieuws heb, en als jullie deze video kijken, dan heb ik het waarschijnlijk wel binnen. En ik heb hem me net even besloten, in ieder geval dat um, ik een nieuwe videokaart ga kopen, de, de GeForce GTX, nee, 1060, 6 GB, uh, zoiets. Uh, puur uh, voor uh, de kwaliteit hopelijk weer wat omhoog te krijgen dus uh, ik zou zeggen ja hopelijk als deze video online staat zit dat ding erin en ga ik het verschil vooral merken daar gaat het natuurlijk om deze is in ieder geval als blauw aan wordt gezet dan gaat alles meteen aan dus die moeten we dan even gewoon piep piep uitzetten uh, maakt verder niks uit we gaan in ieder geval de straat op we hebben meteen een uh, melding we zijn nog in een heel ander gebied even daar uh, waren we nodig. We krijgen een van overval. Dus uh, ik ga even kijken of ik een EIP al heb. Dat is dat de uniformen met een kogelwerend vest voor de motor. Ook al liggen die niet achterin bij de motoren. Die moeten ze meestal pakken van een noodhulp eenheid die dan uh, uh, ook ter plaatse meekomt. Ik ga gewoon even kijken of ik hem wel uh, überhaupt heb. Oh, ik dacht dat het hier was maar het is... Uh, hier naar rechts en dan alsmaar rechtdoor en dan kom je bij een kledingwinkel Kleding uit. Dit is niet heel handig. Waarom niet? Nou, omdat ik hier voor het raam sta. En ik wil hem eigenlijk nog omkleden. Maar ik weet niet zeker of ik het heb. Uh, Waarom? Kogelwerend. Motorkogelwerend. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay, we krijgen al meteen een bedreiging. Vanaf uh, binnen. Ik zie nog geen overval is een meneer, overvaller, oeh, zwaar wapen, zo te zien. Nou, uh, met is energie steeds kant op. Niet, dat een voor alle wagens, een voor alle meneer, spreekt politie. Laat de wapen vallen. Dat is een wapen wat? Laat vallen de wapen. En naar buiten met je handen omhoog. Naar buiten. Of op knieën zitten. Je hebt twee keuzes. Op welke dag wegen wordt er geschoten. Op knieën zitten. Op knieën. Op knieën. Komen binnen. Um... Ambu is aanrijdend. Ja. En liggen. Hij had de buidel al bij zich. Komen binnen. Controleert het niet. Nog meer mensen. Ik hoef geen ambulance, pik. Oké. Nou goed. Even kijken of er niet nog meer mensen hier binnen zijn. Neem een brandblusser vast. Oké. Okay. Hey, luister, je bent aangehouden voor een overval. Een verboden wapen bezit waarschijnlijk. Maar niet de onverplicht? je hebt recht op een advocaat. Ja, in ieder geval... Mijn collega, collega naar het, het, het politiebureau. Ik ga even fouilleren, heb je dingen bij die ik bij mag hebben? Yes. Vertel mij dat dan nu. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Oké. Okay. Daar ja, verder niks uh, gevonden qua verboden middelen, kleine bash. foto en een telefoon. Het wapen natuurlijk al, daar komt allemaal nog. Want die wil gewoon cancelen. Dat gaat bij niet. Dus dan komen jullie nu helemaal voor niks om mij te vertellen dat die geen slachtoffers zijn. dat vind ik heel leuk voor jullie. Kijk een breed lopen dan hè? Loopt hij altijd zo breed nee toch? Ah, wacht, wacht, wacht, wacht. collega, stop! Ik geef je even mijn kogel weer in het vest terug. Zo, alsjeblieft. Ja, maar die amen alleen maar verder van me af. Die denken ook van ja, waar moet ik nou heen? Uh, die snapt het niet meer. Ik rijd trouwens met een stuur, ik weet niet of ik dat vertelt, maar aan de ene kant is het wel handig, want dan kan ik gewoon ook rustig gas geven in plaats van of volle gas of niks. Maar het, het stuur is heel gevoelig. We gaan een voertuig controleren. 4, 5, zebra, William, 2, 6, 9, with... Dit was hem geloof ik. hè? Nog een dubbelcheck even. it, ja. Dan hebben we de eigenaar die heeft uh, een ingevorderd rijbewijs. En als hij dus wel rijdt, dat betekent zebra, dat het stomper is. 2, 6, 9, Stof voorstel aan, oranje staan voor de zichtbaarheid van de mede weggebruikers. Waarom loop je nou zo breed vriend? Goedendag. Hoi. We rijden van jou een rijbewijs zien. En ik denk dat je de reden van de staanhouding ook wel weet. En het is niet de eigenaar, jammer. Ofwel, nee. Hoi. Oh, Hoi wel. Nou, ik weet niet of het de eigenaar was, maar in ieder geval... Um, je rijdt met een ingevorderd rijbewijs. Dus dat mag niet. Driving on suspended license. Oeh, dat is een dure. Dat betekent in ieder geval dat je niet verder mag rijden. En dat je auto... Ja, even... Iemand moet maar snel komen en je auto... Uh... Uh, je auto uh, oppikken die wel mag rijden. Je wordt de krijg je thuis gestuurd? En op de achterkant staat u in bezwakend gaan. Ik zal je auto hier even op de stoep zetten, zodat iemand in ieder geval dat verkeer wel door kan rijden. We worden nu uh, verder lopen ofzo. Unit one, oh, even kijken, een met een mes. In Ik heel rustig gas geven. En heel soepel sturen. Kijk, nu vol naar links gaan. Hoppa. Dan. Zeker met hoge snelheden. Kijk eens joh. Ik doe nu de stuur voor de helft, zeg maar. Zijn dus dat nog niet is dus voor een kwart. Is ja. Een vrouw met een mes loopt hier. Ergens rond. Wacht even af. Het zou wel eens deze mevrouw met het roze shirt kunnen zijn. Maar daarachter liep er ook iemand redelijk snel. Het is afhankelijk van de volgende locatie. Of het die mevrouw daar. Ja, dat is die mevrouw daar. Dus we gaan haar hier even controleren. Heeft ze een mes vast? Ja, hoe? die is zeker een mes vast. Goedendag. We gaan even. Blijf staan. Staan blijven. Staan blijven. Laten sta vallen. Op knieën gaan zitten. En liggen. en nou, liggen hoeft niet per se. Het is, is altijd. Ik weet nooit of ze nog een leger van op knieën gaan zitten. Dus ja, ik moet iets zeggen. Ik krijg een transportje voor deze jonge dame. Een collega vraagt om een assistentie. Uh, en dan staat de Audi in de file. Oh what? What? Mijn naam is Modelsman. Wat een kast is er toch ook die Wim he? Nou, dat staat niet Mooie Audi, mooie Audi. Kijk maar met een borst vooruit, helemaal trots ofzo op zijn nieuwe politiemotor. Mooi man. Ik weet niet of je wa wa walkstyle uh, ook kunt aanpassen bij, uh, bij, um, bij je character. Dus als je bijvoorbeeld een motorpakje hebt dat die ook zo gaat lopen. Ik weet wel dat je walkstyle kunt aanpassen. Maar niet, um, maar niet per persoon, personage zeg maar. Dus dat is de vraag. Maar goed, het is ook wel eens grappig als je zo de controle van de motor is natuurlijk ideaal als je zelf op de motor bent, niks meer aan de hand. Maar laten we lekker rijden. Ja, een wil kijken. En mijn collega die een verkeerscontrole heeft, vraagt een enetje erbij. Nou, in principe best handig als je dan op de motor bent om even snel uh, mee te rijden. Doe minder als ze een achtervolging wordt. Hier staan ze. Oh, die Audi kan er ook wel alleen aan als hij er van door... Oh, dat is toch een snelle auto. Goedendag collega. Oh nee die gaat van de Nee niet tikken mij, wat doe je nou? Ze graag energisch te blijven achtervolging en graag de, de, de Zulu. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Voor zover mij, mijn collega niks nuttigs gaat doen dan ga ik maar. Leidend. gaan even Leiden. kant op. Hier spreekt de politie. Jammer. Zulu vliegt erboven, boven. komen met hoge snelheid ook dracht eraan. Oh, Zulu vliegt wel heel laag. En de fiets verdwijnt. En Ah, daar is de fiets weer. Daar ben niet. Stoppen! Hij staat stil jongens, hij staat stil, zet hem klem, zet hem klem. Ja, vooral hem, ja zo is best goed klem gezet. Uitstappen! Ja, ja, lekker. Gedaan. Ik ben aangehouden. Hier komen. Niet schieten. Oh, stop. oh nu, ben, nu zijn we dubbel aan het kuffen. Ik weet niet of dat het helemaal goed gaat. Zo, so, die Audi is... Uh is yes. En de aantal deze kant. Nou, kan. Ik ga je nog verjaren. En zo weer teruggekomen op politiebureau waar nog steeds zo te zien iedereen weg is. We aan pik. Uh, ik wil jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie interessante video vonden. Ik hoop dat jullie een leuke motor of een mooie motor vonden. En ik uh, hoop jullie graag weer te zien over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.